Mijn naam is Naomi, ik kom uit Vorselaar, ik ben 23 jaar en ik ben Rode Kruis vrijwilliger op Regge uh, Vandaag staan wij op het terrein zelf en als er dan mensen iets voor hebben, dan kunnen zij naar ons komen en dan kunnen wij hen ofwel meteen helpen ofwel brengen wij hen naar de grotere hulppost waar ze verdere zorgen kunnen verkrijgen. Wij zijn niet altijd even zichtbaar, maar wij helpen enorm veel mensen op festivals, op sportevenementen. Het feit dat je de eerste persoon bent die dat de mensen aanspreken. Dat geeft een heel fijn gevoel. Je bent ook altijd bezig. Uh, ik zou aan iedereen zeker aanraden om vrijwilliger te worden, omdat je, je komt op plekken waar je anders nooit niet komt. Je helpt mensen. Dat wordt ook enorm geapprecieerd. Het Roo-Kruis zelf gaat ook evenementen organiseren om ons te bedanken voor onze inzet. En ik denk dat dat wel overal zo is. Wij komen hier heel veel volk tegen dat ons ja, met een smile komt begroeten en ons bedankt dat wij hier zijn. Het is ja, dus je krijgt daar heel veel voldoening van. En zo wil ik echt blijven doorgaan.